Ruben was nu eindelijk een paar dagen op zijn eigen planeet en het voelde eigenlijk heel natuurlijk en ontspannen aangeleid. Over een paar dagen zouden zijn moeder en stiefvader gaan trouwen. En hoe graag hij daarbij had willen zijn is hij al heel erg gelukkig met gedachten dat ze gaan trouwen. Tobias heeft Ruben alles uitgelegd en vertelt dat dit allemaal in Gods wil en plan hoort. Tobias is namelijk een van de goden die over de aarde wijdt. En hij ziet eruit als een alien, omdat het nou zo eenmaal is. Ze zouden namelijk zelf kunnen uitmaken hoe ze eruit zien. Ruben was dus de opvolger van Tobias. Als hij daarmee akkoord ging, kon hij op dat moment de aarde zo vaak en zo veel bezoeken als hij maar zelf wilde.